We lezen uit de heilige teksten van de wereld rond het thema tolerantie en vergeving. In een hindoe geschrift lezen wij Wanneer iemand, voordat hij zijn huidige lichaam opgeeft, in staat is de drangen van de materiële zintuigen te weerstaan en de sterke invloed van verlangen en woede weet te beheersen, dan bevindt hij zich in de juiste positie en is hij gelukkig in deze wereld. Wie innerlijk gelukkig en actief is, wie vreugde ervaart in zichzelf en een innerlijk doel heeft, is werkelijk de volmaakte mysticus. Hij vindt bevrijding in de Allerhoogste en uiteindelijk bereikt hij de Allerhoogste. Wie ontstegen is aan de verdeeldheid, die voortkomt aan twijfels, wiens geest onder bedwang is, wie zich altijd inzet voor het welzijn van alle levende wezens en vrij is van alle zonden, raakt bevrijd en bereikt de Allerhoogste. In een boeddhistisch geschrift lezen wij een gebed. Wanneer ik iemand bewust of onbewust heb gekwetst in mijn verwarring, dan vraag ik daarvoor vergeving. Wanneer anderen mij in hun verwarring bewust of onbewust hebben gekwetst, dan schenk ik daarvoor vergeving. En als er een situatie is die ik nog niet kan vergeven, omdat ik daar nog niet klaar voor ben, dan vergeef ik mijzelf daarvoor. Voor alle manieren waarop ik mijzelf pijn doe, kleineer, negeer, onhuis behandel of veroordeel in mijn verwarring, vergeef ik mijzelf. In een Taoïstisch geschrift lezen wij Er is geen groter ongeluk dan het gevoel Ik heb een vijand, want wanneer ik en vijand samen bestaan, is er geen ruimte over voor mijn schat. Daarom, wanneer twee tegenstanders elkaar ontmoeten, zal degene zonder vijand zeker triomferen. Wanneer legers even sterk zijn, wint het leger dat compassie heeft. In een geschrift van Zarathustra lezen wij: Gebruik broeders in de strijd tegen onrecht geen geweld. De dienaar van de Heer staan andere middelen ten dienste. Wie door overmacht mocht bezwijken, weet dat het huis van de Heer altijd voor zijn kind openstaat. Maar als wij verblind zijn, hoe kunnen we dan zeker weten dat we ons op de goede weg bevinden? Laat staan zij die wij op deze weg dienen te geleiden. We zijn onzeker, Heer, tastende en zoekende gaan wij onze weg. Zal er een dag aanbreken... Waarop wij en onze vijanden elkaar onbevangen in de ogen zullen blikken, dat wij tezamen als onbekommerde kinderen door uw bloeiende wijngaarden zullen wandelen. Zal er eens een generatie opstaan van heersers, wier kracht slechts in zwakheid zal worden volbracht, en wier machtsvertoon vrede is? Want deze zullen de helden van uw rijk worden helden van uw waarheid en van uw geest. Als zij hun armen ten hemel strekken, is dat niet het gebaar van een machthebber, maar om u te smeken, uw geest over hen vaardig te doen worden en als teken van hun bereidheid om u te gehoorzamen en uw wil in geweldloosheid te volbrengen. In een Joods geschrift lezen wij: Heer, U bent goed en vergeeft graag. U bent vol loyale liefde voor iedereen die U aanroept. Laat wie slecht is zijn weg verlaten en de boosdoener zich afkeren van zijn gedachten. Laat Hij bij zijn Heer terugkomen die barmhartig voor hem zal zijn, bij onze God, want hij zal rijkelijk vergeven. En niemand zal zijn naaste en zijn broeder nog onderwijzen door te zeggen, ken Jehovah, want ze zullen mij allemaal kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, verklaart Jehovah. Ik zal hun overtredingen vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. In een christelijk geschrift lezen wij En als je broeder een zonde begaat, spreek hem dan onder vier ogen op zijn fout aan. Als hij naar je luistert, heb je hem gewonnen. Als hij niet luistert, neem dan één of twee anderen mee, zodat elke kwestie wordt bevestigd door de verklaringen van twee of drie getuigen. En als hij niet naar hen luistert, leg het dan voor aan de gemeente. Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert, dan moet jullie hem net zo bezien als een heiden en een belastinginner. Ik verzeker jullie, wat je op aarde ook bindt, zal in de hemel al gebonden zijn. En wat je op aarde ook ontbindt, zal in de hemel al ontbonden zijn. Ik verzeker jullie ook, als twee van jullie op aarde het eens zijn over iets belangrijks wat zij willen vragen, zal mijn hemelse Vader het hen geven. Want waar twee of drie mensen in mijn naam bij elkaar komen, ben ik in hun midden. Toen kwam Peters bij hem en vroeg, Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij tegen me zondigt? Zeven keer? Jezus zei tegen hem, Ik zeg je, niet zeven keer, maar wel zeven keer. En in Lucas lezen wij. Jezus zei aan het kruis: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. In een islamitisch geschrift lezen we: Waarlijk, jouw Heer weet dat je bijna twee derde of de helft van de nacht of een derde van de nacht staat, te bidden. En dat doen ook een deel van degenen die bij jou horen. En Allah kent de nacht en de dag. Hij weet dat jullie niet in staat zijn om de hele nacht te bidden. Dus keert Hij zich in barmhartigheid tot jullie. Reciteer dus wat voor jullie gemakkelijk is. Hij weet dat er onder jullie zieken zijn en anderen die door het land reizen op zoek naar Allah's overvloed, en anderen die strijden voor de zaak van Allah. En verricht van het nachtgebed wat gemakkelijk is voor jullie, en onderhoud het gebed, en geef zakaat en leen aan Allah een goede lening. En wat jullie vooruitzenden voor jullie zelf aan goede daden, jullie zullen het bij Allah aantreffen. Het is een betere en grotere beloning. en vraag om vergiffenis van Allah. Waarlijk, Allah is vergevingsgezind, genadevol. In een geschrift van de Baha'i lezen we: Vergevingsgezindheid is het voorbijgaan aan fouten en het loslaten. Van wrok. Vergevingsgezindheid bevrijdt je van de noodloze pijn die het steeds weer beleven van een pijnlijke situatie meebrengt. Vergevingsgezindheid maakt een verkeerde keuze niet goed, maar helpt om los te laten. Vergevingsgezindheid kan zelfs de ergste pijn genezen die anderen je aandoen. Het brengt een gelegenheid voor een nieuw begin. Aanvaarding van de goddelijke vergeving verandert je schuldgevoel in vastberadenheid. Vergeving van jezelf beweegt je voorwaarts, klaar om de dingen anders te doen, met mededogen voor jezelf. In een mystiek geschrift lezen wij: Wanneer je de weg van de heiligen wilt gaan, leer dan eerst vergeven. Om vergeving te leren, dient men eerst tolerantie te leren. Wij helpen God ons te vergeven door ons zelf te vergeven Als het hart van de mens zich bewust wordt van God wordt het als de zee die zijn golven uitstrekt naar vriend of vijand En van Rumi is de uitspraak voorbij de ideeën van het goed en fout Ligt een veld. Ik ontmoet je daar.